De nacht begon en Susanne besloot een beetje afleiding te gaan zoeken, in plaats van dat ze naar bed zou gaan. Ze ging naar de eerste bar naar binnen, die ze onderweg is tegengekomen. Het was niet druk, maar zeker niet stil. Het was precies goed eigenlijk. Ze nam een rode wijn aan de bar en ze bleven de hele nacht rondhangen totdat de zon opnieuw begon te schijnen. Later die dag zocht ze zoveel mogelijk informatie over Leon, maar er was helemaal geen informatie. Er bestond maar naar zijn huis te gaan om antwoorden te halen. Maar ook daar was hij niet. Zouden de buren meer weten? Voorzitter, begreep er totaal niks van. We besloot het er ook niet bij te leggen. De buurvrouw gaf wel haar nummer aan Susanne, voor als ze overbleef bleef piekeren, of het er gewoon over wilde hebben. Maar waarover zouden ze het moeten hebben?